Wat is er aan de hand, jongens? Als er bij ons in de klas een conflict is, dan um, kunnen de kinderen um, gaan kijken naar de herstelmuur. Dat is een, een, een blad dat de kindjes samen met mij gemaakt hebben. Ga eens met twee kijken, wat kunnen jullie nu doen? Um, als insteek, als voorbeeld om uh, conflicten op te lossen. Vind jij dat een goed idee om sorry te zeggen? Ja? Oké, okay. doe maar. Sorry. Oké, okay, kijk eens. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die de kinderen zelf. Uh bedacht hebben en we hebben er dan samen foto's van genomen en, uh, om het visueel te maken. Nee. Heb, je heb je al iets geprobeerd van ons vriendjesblad? Heb je al geprobeerd stop te zeggen? De kinderen moeten het proberen zelf op te lossen en ik merk ze denken na ze gaan samen overleggen van wat wil jij ik wil dit wel maar vind jij dat een goed idee ja of nee en dat vind ik wel heel belangrijk um, dat de kinderen niet zomaar in één keer sorry roepen en dat het voor hen de kous daarmee af is. Dus uh, het, het feit dat ze dieper nadenken is het allerbelangrijkste denk ik. Ja. Goed